Hallo allemaal, we zijn in Capelle. Wij zijn het mediatum van Capelle en we gaan een verslag maken over wat kinderen vinden van Capelle. Welkom bij de kinderconferentie. Meer speeltuin in wijk, want dat is nog niet bereid. Meer veiligheid op straat, connect het de raad. Allemaal. Eens... Wie vindt hier in de zaal trouwens dat er meer naar kinderen geluisterd zou moeten worden? Oh. Oh. De bedoeling is dat um, aan het einde van deze dag jullie tegen mij gaan vertellen wat er niet goed is in capelle. verlichting op de straten, we kunnen het eigenlijk niet laten. Wat vind je uh, leuk aan dit? Dat we gaan, dat we kunnen allemaal ja, leren, leren van onszelf, van andere kinderen. Wat zijn jullie nu aan het doen? We zijn breakdance en meerdere oefeningen. En hoe gaat het tot nu toe? Heel goed. Wat kunnen we beter in capelle? Dat er eigenlijk meer kinderen, bijvoorbeeld de vluchtelingen die net komen, worden dan vaak gepest. En dat wil, eigenlijk wil ik dat dat stopt, want het is niet leuk voor de kinderen die nieuw in ons land komen. En wat vind jij dat kan veranderen in Capelle? Er moet minder vuil op de grond komen en er moeten meer buitenspeelplaatsen zijn voor kinderen in Capelle. En waarom meer zwembaden? Omdat je best wel ver moet, ver moet rijden voor een zwembad. ook. Ho ho, ho, ho! ho! We konden vandaag breakdansen. Je kon spelletjes spelen volgens mij. Ik heb toneel gespeeld. We hebben de workshop communicatie gedaan. En uh, moesten we voor de uh, naam gaan bedenken voor een zwembad dat hij in een nieuwe kapelle komt. Ik vind ze geweldig. Ik leer heel veel. Wat ik goed vind in capelle kapelle dat is dat, uh, dat ik zo ontzettend veel leuke jonge mensen heb. Kinderen en, en uh, ook, ook jongeren. Die mee willen denken om kapellen mooier, schoner en veiliger te maken. Ik ben leuk. We doen het samen. Iedereen die helpt. Goed vaart. Sneeuwenkijk. Mijn werk duurt. De mijn werk. Ik ben leuk. Ik ben helpt. We doen het samen. Iedereen die helpt. En wat ik denk ik ook wel toch heel graag hier wil zeggen. Dat spraypark. Wordt volgend jaar geopend. Dat komt aan de IJssel. En we noemen het natuurlijk. Watervallei. Wat jullie hebben bedacht. En we En mijn Een enorme applaus voor yeah. jullie, zelf. jullie zijn grote helden. Ik zeg feestjes.